Bij Provel creëren we samen en gepassioneerd oplossingen voor een aangenamer dagelijks leven. Hoe doen we dat dan precies? Want we maken profielen en gevelelementen. Het begint allemaal bij onze medewerkers. Met meer dan duizend collega's geven we iedere dag opnieuw het beste van onszelf. In onze beide bedrijfstakken. Bij Profiel extrusie en veredeling ontzorgen we onze professionele klanten met onze vakkennis en ervaring. Aluminium of kunststof extruderen komt in orde. Een aangepaste oppervlaktebehandeling... ...zorgen we voor. En dat alles netjes op maat verpakt natuurlijk. We maken onderdelen voor een bijzonder uitgebreid assortiment. Van ziekenhuisbedden tot meubels en keukens. Van raam- en deurprofielen tot zonwering. Van fietsvelgen tot verlichting. Oplossingen op maat die onze professionele klanten het leven aangenamer maken. En we maken er ook wat onze andere bedrijfstak, profielkozijnen Kozijnen en Deuren, nodig heeft... Kunststof, aluminium en hout. Onze collega's gaan geen materiaal en afwerking uit de weg. En daar horen ook garagedeuren, verschillende soorten glas, screens en rolluiken bij. En dat noemen we onze alles onder één dakoplossing. Aangenaam, niet? Wij controleren ons volledige proces zelf. Van ruwe grondstof tot afgewerkt product. Een groene keuze ook. Geen onnodige verplaatsingen. Steeds op tijd en volledig. Voor een aangenaam evenwicht tussen mens, milieu en maatschappij. Wie onze kwaliteit verkoopt? De Profel Experts. Stuk voor stuk ervaren en gecertificeerde bedrijven die onder hun eigen naam Profil kozijnen en deuren verkopen en installeren. Met kwaliteit en vakmanschap. Samen maken we onze glasheldere beloftes waar. Zij zorgen ervoor dat het aangenaam wonen is bij de ruim 30.000 gezinnen... ...die jaarlijks hun vertrouwen in onze handen leggen. En daar doen we het voor. De Profil Groep is sinds haar ontstaan in 1948 een 100% familiebedrijf. Onafhankelijk van externe investeerders komen onze twee bedrijfstakken samen... ...met onze eigen waarde en een uniek werkwoord. Wij profileren ons om nog meer te worden wat we zijn. Gepassioneerde vakmensen die denken voor ze doen, aandacht hebben voor mensen en middelen, transparant te werk gaan en daarbovenop ook doen wat ze zeggen. Want wij geloven dat we pas kwaliteit en tevreden klanten kunnen garanderen als onze mensen gelukkig zijn in hun werkomgeving. Aangenaam. Wij zijn Provel In Nederland, België en Frankrijk. Well